Er staan twee gezellige paadjes op de dijk, op de weide. Alleen nog interesse in gras. Kijk eens. Hey. En de dappere kater. Hey, kom eens. Kom eens. Kom eens. Hey. Kom eens. Ken je de naam niet? Hey. Mau, mau, mau. Oh, wat gezellig. Hey. Ik wil het samen.